Uh, Andy is een kind dat het moeilijk heeft thuis en die emoties neemt hij mee in de klas. Rustig. Het is goed dat je rustig bent. Nee. Doordat hij intelligent is, weet hij ook meer over de thuissituatie en maakt het hem verdrietig, denk ik. Ja, dat is ook zo een kind dat je meeneemt naar huis en dan... kom mm -hmm. hier tot rust. Andy, dan blijf je hier. Van die wereldproblemen, ja. Ik, uh, ik weet het niet meer. Bij kinderen die moeilijker hebben, omwille van een moeilijke thuissituatie, is net die band met de leerkracht cruciaal. De tools die je daarvoor kan gebruiken om die hechting nog wat uh, beter te laten verlopen, die tools brengen we in de kleuterklas om te werken aan die betere hechting tussen leerkrachten en kinderen. Ik ben uh, Jelke, aangenaam. Caroline, hallo. Ik ben Mai, hallo. We hebben Jelke gevolgd via video-opnames. Nu zijn wij hier vandaag in de regenboog om samen met Jelke naar die video-opnames te kijken en haar wat tips te geven. Oké, okay, dan gaan we beginnen met um, de begroetingen aan de deur. Oké. Okay. Dag verder. Goedemorgen. Toch Goe geslapen? Jij bent de eerste. Goedemorgen. Dag Rafael. Gelukkige verjaardag. Proficiat. Je mag de, de mand in de kring zetten en je kroon ligt op mijn bureau. We gaan het horen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet die beelden nu voor het eerst. Ja. Um, wat vind je zelf wat als je, je? ziet? Probeer precies wel tegen iedereen. Uh, te begroeten, ja. afzonderlijk. Ja. Um, ja, ik stond er zelf niet bij stil dat ik zoveel... Ja de kinderen aanraken dus. Um, dus dat is eigenlijk inderdaad de basis van een goede band met kinderen opbouwen. Dat je iedereen het gevoel geeft van je bent het waard. Um, om hallo tegen te zeggen, je bent welkom, uh, ik zie jou. Um, dat heet eigenlijk de ABC of Love. Hè. Uh, Nina Klein heeft daar, um, heeft daar een heel onderzoek over gedaan welke zeven basiselementen nodig zijn. En glimlachen, aanraken, oogcontact, dat zijn eigenlijk ja. zo die basiselementen van ja, of wel van ik zie je graag. Welkom op school. Okay. En ook een mooie job hier zie je eigenlijk heel mooi eh, hoe je ook de overgang van thuis naar school vergemakkelijkt door de kleuter die het wat moeilijk heeft, hè, die wil precies nog niet de mama loslaten. Je neemt die mooi in de arm, je neemt die over en dan neem je haar even dichtbij, bij jou op schoot. En het is mij soms heel kleine dingen, een, een aanraking, een knuffel, dat je een groot verschil maakt voor die kinderen bij het begin van een dag. Goeiemorgen, dag Andy. Oh is een moeilijke dag. Dat speelt, hè? Ga je het omhoog halen? Zet u eventjes bij Kikker te rusten. Ja. Hier in dit fragment zie jij direct dat het zijn dag niet was. Hè? Hier toon je echt sensitiviteit. Hè? Je merkt de gevoelens van de kleuter op. Hè? En dan reageer je er ook gepast op. Was het niet leuk bij mama? Dat kan eens gebeuren, Ik kwam het dat het niet leuk was? Ja. Wil je er straks met mij eens over praten, terwijl de anderen aan het turnen zijn? Ja, ga je even mee in de kring de verjaardag vieren? M'n nee, schudde zijn hoofd, dus dan dacht ik oké, okay, ik laat hem gewoon. Dan heb ik ook de afspraak met hem gemaakt om tijdens de turnles met hem te praten over het weekend. Omdat ik voelde dat het was omdat er dit weekend iets gebeurd was of uh, slecht opgestaan. En uh, dat vond hij goed. Uh, wie is er niet vandaag? Ferro. Ferro? En? Amie, amie. Amie. Amie. Amie. Amie. Amie. amie. Symbooltjes eraf halen. Andy is er. Ja, dat weten we. Dat Sommige kleuters nee, hebben nood aan um, wat extra warmte amie. Amie. en aandacht. Andere kleuters hebben heel veel nood aan structuur. Andere kleuters hebben nood aan hulp, want ze zijn eigenlijk heel onzeker. Um, ze hebben heel gemakkelijk, ik kan het niet, juf. En het is eigenlijk de kunst van een leerkracht om die relationele behoefte van die verschillende kleuters in haar klas te gaan achterhalen. Op dit moment doe je dat eigenlijk onbewust. Hè. Je, je voelt aan waar heeft hij nu in relatie tot mij nood aan. Hè. Wat kan ik als leerkracht nu voor hem betekenen? Wat scheelt er, niet? Ik moet, ik moet op de stoel. Op welke stoel? Op de... Op de... Een stoel, stoel bij je? Was het deze ochtend dat je op de statenstoel moest? Ja. En daarom ben je nu een beetje verdrietig. En je weet niet meer waarom je op de statenstoel moest. Je bent boos. Ja, dat zal wel. Ik zou ook niet graag op een statenstoel zitten. Wat we hier zien is dat Andy eigenlijk, kind is al, zich vrij bewust is van zijn emoties. Hè. Jij zegt van, was je dan verdrietig? Hè. Je probeert dus zijn gevo gevoelens naar boven te halen. Maar hij zegt, nee, ik was eigenlijk boos. Ja, ja. Toch. ja. Dat is bijzonder knap voor een kleuter en dat is ook echt iets wat ze leren, ook in de kleuterperiode. Ja. Zeg jij, hoe was het dan dit weekend bij mama? Mm. Niet zo leuk. Hoe kwam het? Daarom ben ik niet omdat mijn mama altijd weg is. Ja, dat is niet leuk hè, als je mama er niet altijd is. Nee. nee. Hier benoemt hij zelf zijn gevoelens hè? en jij spiegelt dat door gewoon die letterlijk te herhalen. Daardoor geef je hem ook het gevoel van, ik heb jou heel goed gehoord. Ik weet dat dat voor jou echt niet gemakkelijk is. Nog vier keer slapen. En dan ga je mama weer zien. Vier keer. Ik zal straks cijfertjes op bord zetten. Wacht, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Kijk, we zullen het al op bord gaan zetten. En dan doe ik elke dag een cijfertje weg tot zolang... Is het nog slapen met mama? Ga je mee? Bij kinderen die moeilijker hebben, omwille van een moeilijke thuissituatie, is net die band met de leerkracht cruciaal. Een warme band kan eigenlijk ervoor zorgen dat die kleuters toch op een goede manier verder ontwikkelen of zich goed in hun vel voelen. Als de band daarentegen minder goed is, kan dat er eigenlijk juist voor zorgen dat die kleuters hun probleemgedrag verergert. Ik zal dan de nul een zonnetje maken. Ja. Zo. En dan elke dag doen we een cijfertje weg. Ja, en Okay, Annie is een kleuter die het echt moeilijk heeft thuis. Hij toont het ook met zijn gedrag dat hij het moeilijk heeft. En wat jij dan doet, is hem eigenlijk oplossingen aanbieden of manieren geven om zijn emoties beter te kunnen controleren. Bijvoorbeeld het rustbankje. En hier zie je ook heel mooi dat je hem helpt afstellen tot het moment waarop dat hij zijn mama mag zien. Heel belangrijk, je geeft hem zo perspectief. Iets om naar uit te kijken eigenlijk. En je helpt hem ook zo om zijn gedrag beter te reguleren. Maar ga je nu bij meester Stijn gaan turnen? Ja. Ah. Je bent zowel bij hem warm als je geeft ook structuur. Ja. En kinderen die moeite hebben in hun gedrag, voor wie dat er ook emotionele problemen zijn, hebben daar aan beide heel veel nood aan. Zowel de warmte als ook de structuur van kijk, dit zijn de regels en daar gaan we ons aan ja. houden. Ja, je bent er weer Goed Je niet. Adam is een kind dat altijd tussen de... zeg je dat? De mazen van het net glipt. Uh, je merkt hem niet op. En ja, hij is er wel. Dus ik ga hem toch meer proberen te betrekken. We gaan een verkeerslicht knutsen. dokie. Maar eigenlijk doet hij, doet hij alles gewoon vanzelf. Die vraagt geen hulp. Dat lukt perfect. Dus ja, is het voor mij ook niet altijd gemakkelijk om erbij na te denken van ah, Adam is hier ook, omdat hij eigenlijk alles uitvoert zoals het moet en eerder aan de stille kant is. Eerst erop zetten, rondgaan. Oké, okay, Adam. Een, uh, een kleuter die niet zo erg opvalt. Hij doet eigenlijk altijd braaf uh, wat dat je vraagt dat hij doet. Je geeft zelf eigenlijk in het begin een beetje aan van hij is zo onopvallend of hij is zo braaf dat ik eigenlijk misschien niet echt een connectie of een band met hem voel. Adam, dat is een schaar als je met je linkerhand knipt. Dus je neemt zo een schaar. Zie jij daar? een betere band ontstaan? Of wat denk je zelf als je, als je naar dit fragment kijkt? Ja, nu dat ik er naar kijk, merk ik wel op dat hij vaak wel naar mij kijkt en als ik tegen iemand anders iets zeg, dan kijkt hij eens naar mij. Of, uh... ja. Maar ja, hij, hij spreekt nog niet spontaan van, kijk juf, uh, het is klaar of, of ja. wat moet ik nu doen? Ja. Uh, dus dat mis ik nog precies een beetje, maar misschien is dat zijn karakter, ik weet het niet. Vouw je blad in twee, ja. vouw op je lijntje. De soort connectie dat je maakt of de soort uh, verbinding dat er is, is heel vaak jij die zegt um, nu gaan we dat doen. Ja, je pakt, pakt de juiste schaar, zet je bekertje er rond, je vertelt wat je moet doen. We noemen dat de leerkracht heeft de bal in handen. Maar wat we met samenspel willen doen, is eigenlijk in plaats van dat jij instructies gaat geven, ga je eens de bal aan de kleuter geven, Adam in dit geval. En dan gaat jouw rol helemaal veranderen. In plaats van dat jij gaat sturen wat er moet gebeuren, ga je eens nadoen wat hij doet. Zonder woorden. Gewoon imiteren. Hij pakt die blokjes, jij pakt wat blokjes hier. Hij begint te knippen, uh, jij gaat een beetje knippen. Dus je volgt zijn gedrag. Wat je daar nog bij kan doen, is beschrijven wat hij doet. Dus non-verbaal imiteren, gewoon nadoen, en verbaal imiteren. We hopen dat als je zo zijn gedrag gaat imiteren, dat hij um, meer, nog meer naar je toe gaat komen en dat hij zich meer een deel van de klas gaat voelen. Dat verwachten we eigenlijk dat er gaat gebeuren met Adem. Als je de trein wilt nemen, ga je je verkleden in de huisgoek. Maar wij moeten eerst een ticketje kopen en dat kan je doen in het loket, we gaan samen eens gaan kijken. Kleuterleidsers spelen vaak wel in de klas, maar vaak sturend, hè, zodat ze veel bijleren. Dat is heel goed dat dat gebeurt, maar kleuterleidsers kunnen het spel ook inzetten als tool om te werken aan de leerkracht-kindrelatie. Naar waar gaan we nu rijden? Oké, okay. dan moet de conducteur fluiten op zijn fluitje. Dan moeten ze een iets wat andere houding aannemen. Dan moeten ze meer het spel van het kind gaan volgen. En dat brengt een heel andere dynamiek in het spel en in het contact tussen leerkracht en kind. Naar nou, waar moet jij, meneer? Sommige kleuters hebben niet graag dat de leerkracht te nabij komt. Dan is het opnieuw belangrijk als leerkracht dat je, je sensitiviteit... Uh, gebruik, hè, dat je goed kijkt naar de kleuter, ziet hoe hij reageert uh, op het meespelen en ofwel daarmee verder doet ofwel stopt. Het kost acht Opruimen, het is middag. Voor de middag hadden de kinderen opgeruimd, uh, we gingen naar de kring en dan is er blijkbaar een incident gebeurd. Uh, ik heb het zelf niet gezien, want ik stond beneden. Alles weg. Hoi, wat scheelt er? Waarom doe je dat? Maak het goed met Zoe. Maak het goed met Zoe. Sorry, Zoe. Kijk je naar. Ja, hij weigert zo. Dus ik zei van ga naar beneden. Hij wil niet. Dus heb ik hem naar beneden moeten sleuren eigenlijk. Oh, shit. Ga je? Sorry zeggen? Andy, ga je sorry zeggen? Nee? Oké, okay, dan ga je naar beneden. Laat de tekst er maar op staan. Zet je bij Kikkertje rust. Kom hier tot rust. Andy, dan blijf je hier. Jullie gaan zitten. Je weet ook dat al de kinderen staan mee te kijken. En je wilt niet boos worden, want dan maakt het alleen erg. Waarom doe je nu zo? Ga je sorry zeggen tegen Zoë? Nee. Ga je sorry zeggen? Nee. Dan blijf je hier. Dat is een afspraak, Andy. Dat is een afspraak. Oké? Okay? Nee. Je kan niet naar boven als je niet sorry zegt tegen Zoe. Nee. nee. Uh, het is middag. Door Andy kunnen we het spelletje niet doen. Je komt allemaal naar beneden. Plassen, handen wassen en brooddozen in de bak. Misschien was het een beetje cru om te zeggen, van, door Andy kan de activiteit niet doorgaan, mm -hmm. denk ik nu. Maar op dat moment was hij eigenlijk echt... Ja, ook... ik was wel boos. Maar voilà. Je was ook op, hè. Ja. Leerkrachten doen enorm veel aan emotionele arbeid. Ze leren hun eigen emoties, soms ook hun negatieve emoties, te onderdrukken, omdat ja, de klas moet wel verder gemanaged worden. Gelukkig dat het middag eigenlijk was, voor een af te koelen, maar. Ja, geen enkele interventie is op dat moment goed, behalve dat hij moet rustig moet worden hè. en inderdaad zorgen dat hij zichzelf geen pijn doet, dat hij geen materiaal kapot maakt of toch zo weinig mogelijk, dat hij andere kinderen geen pijn doet. Dat is wat je op dat moment eigenlijk kan doen en, en dat doe je. Hè. Je, pakt hem, je pakt hem uit die kring en uh, oké. Okay. Wat ik over dat voorgaand fragment ook nog wil zeggen is um, dat je super consequent bent. Jij verwacht, je zegt sorry. En als dat niet het geval is, dan is die consequentie en je houdt dat aan. Ja, dat is de beste manier voor Andy om te leren wat kan en wat kan niet. Ben je kalmer? Nee. Nee? Ga je bij kikertje even zitten? Nee. Wat ga je dan doen? Wat ga je dan doen? Wat wil je doen? Niks. Wil je naar een liedje luisteren? Ik ga de computer opzetten. Wat hier ook heel mooi is, is dat je naast hem gaat zitten om samen rustig te worden. Zo geef je hem ook echt de nabijheid op het moment dat hij ze eigenlijk het meeste nodig heeft. Dat is een tof liedje, hè? Gaan we nu eens bij een kikertje rustig gaan? Waarom was je nu zo boos? Dus? Voelen. dus Hermes was boos omdat omdat hij een keer de stuur wil hebben dan was... in de trein bedoel je ja. dan en lagde toen ik met pijn deed ja. ja en okay. dan het is belangrijk om altijd in je achterhoofd dan... te houden misschien heb ik niet alles gezien ja. of uh, misschien spelen er ook andere dingen ja. plus ook van hoe voel ik mij ten opzichte van de kleuter misschien ga je zeggen van ah ja natuurlijk is het Andi want Andi is altijd lastig ja. dat is moeilijk ja. ...om je daarvan los te komen, dat is wel belangrijk. Ja. Dat vond je niet leuk? Nee. Ik zou dat ook niet leuk vinden, en dat vanaf? is waar. Nu weet je ook van... Ah, dat was er dus gebeurd. En zo weet hij ook dat hij zijn verhaal toch mag doen... ...en dat hij ook niet in de rol van zondebok wordt gezet door jou. Maar ik zou wel graag hebben dat je tegen zoiets dan sorry zegt. Want zij kon er eigenlijk niet aan doen. Ga je dat straks doen, beloofd? En als je nog eens zo boos bent, ga je dan gewoon direct naar hier komen. Of dan dat filmpje opzetten, maar ik vind dat niet leuk dat ik jou zo naar beneden moet sleuren. Dat doet pijn aan mijn armen en aan mijn rug. En ik word dan verdrietig. Dat is niet zo leuk voor mij, snap je dat? En ga je die verf ook eerst oprapen. Straks kunnen we niet meer schilderen. Hier ja. ga je ook expliciet jouw gevoelens ja. gaan benoemen naar hem toe. Dat hij ook leert van wat ik doe heeft ook impact op jou, hè? op mijn leerkracht. Dat is heel belangrijk ook voor hem om zijn empathie te stimuleren. Dus het is supergoed dat je dat hier doet. Ook heel mooi is dat je nog eens de afspraken herhaalt. Hè, van ja, oké, okay, we gaan nu weg, maar je moet wel sorry zeggen. Ja, want ze kon er niet aan doen. Ja. En je moet ook wel opruimen. Ik wil wel dat je het opruimt. Hier moet hij eigenlijk zijn fout herstellen. Ja, en heel mooi ook is dat je hem hierbij helpt. Hij hoeft het niet alleen te doen. Ga je nu je gaan nemen? Ik zal meegaan naar de eetzaal dan. Nieuwe dag. Ja. Uh, ja, Er zijn er nog een paar die een fotootje moeten meebrengen. Uh, ja, Israëlla. Ga je het wegsteken, Andy? Steek het in je broekzak. Dus deze ochtend in de kring had Andy... Uh, Een well, soort van of snoepjes in zijn handen. Ik had al gezegd dat hij dat moest wegstoppen, maar hij had het terug in zijn handen, dus had ik het oh, afgenomen. Uh. Ik had gezegd dat je het moest wegstoppen, je luistert niet, dan krijg je het vanavond. En dan wou je niet op de bankjes gaan zitten. Dus had ik gezegd, uh, zet hem hier. Wat scheelt er is voor die muntjes? Wat is er dan? Ga zitten. Ga zitten. Oké? Okay. Wat wil je dan doen? staan, Dat gaat niet. Als iedereen staat, dat gaat niet. Dus jij gaat nu zitten. Zet je niet? Nee, ik wil niet. Uh, dan moet je naar beneden gaan. Allee, weer hetzelfde. Voel je je boos worden? Ga je bij kikertje rust dan gaan? Dan ga je zitten. Dan ga je naar beneden. Kom Meester Frederik is de zesleerkracht, leerkracht dus die komt. Enkele uren in de week eh, ondersteunen in de klas. Hey. Uh, wie lacht, draag ik ook naar beneden. Ajoep, ik vind dat niet grappig. Helemaal niet zelfs. Klaar, Marle? Wat we hier heel erg aanraden is, hè. Um, zet hem naast jou, het is mooi. Als je op zo'n moment naast hem zit, dan kan je die eigenlijk heel rustig afpakken. Krijg je krijgt ze zelfs terug. Weg en we gaan verder met het gebeuren. Je krijgt aandacht. Hè? Um, ik kan de regels duidelijk maken, maar niet van op een afstand van, oh je moet van hieruit luisteren naar mij. Hè? Dus die nabijheid kan je soms ook letterlijk creëren door ze ja. echt naast je te ja. zetten. Wat ook heel mooi was hier, is ondanks dat je heel boos was hè, toen dat hij naar beneden werd ge gebracht, dat je toch zei, nee we lachen niet met hem. Ja. Ja, dat was ook heel duidelijk, ook naar de andere uh, kinderen toe, van hey, het is niet omdat iemand een moeilijk momentje heeft of dat er iets voorvalt, um, dat je met hem moet lachen. Het is ook heel belangrijk ja, um, omdat de relatie leerkracht-kind ja, ook voor de andere kinderen een spiegel is. Ja. Als jij je goed voelt bij een kleuter en je toont dat, dan gaan de andere kleuters zich ook ja. beter voelen bij die kleuter. Ja. Het is dus heel belangrijk dat jij als leerkracht ook daarin een voorbeeldfunctie hebt. Het is een klein subtiel momentje, maar dat was wel belangrijk. Ga je meeplassen en handen wassen? Ik wil niet. Waarom niet? Dus dat ik ben mm, ik dan... Oh, ik wil ook slapen. Maar dat gaat niet, hè. Elke keer opnieuw vraagt hij die aandacht. Eh, iedereen is al zijn handen gaan wassen of iedereen heeft al opgeruimd. En hij maakt daar een momentje van, van een ons momentje. En hij heeft die nodig, die ons momentjes. Mm -hmm. Maar misschien kan je dat een beetje ondervangen door na te gaan denken. Oké, okay, met een nummer, met mijn plusjes. Hoeveel heb ik hem al vandaag plusjes gegeven? Ja. Dat hij niet in dat negatieve moet gaan om aan zijn volle nummer te kunnen komen. Door eigenlijk preventief positieve aandacht te, te geven, dan zal dit interventie wat je hier eigenlijk doet, minder nodig zijn. Kom, we gaan onze handen wassen. Daarnaast kan Samenspel ook dienen als een interventietool waarbij je echt gaat focussen op een bepaalde kleuter die het moeilijk heeft. En dan ga je echt heel bewust momenten inplannen in je week dat je gaat samenspelen met die bepaalde kleuter en ga je heel erg werken aan die band en ga je die band proberen hechter te maken. Ga je dan wel mee naar binnen komen? Ja. Waarom niet? Je kan hier niet blijven zitten. Hè? Iedereen zit binnen. Als je met hem ook zou samenspelen dan, hè? Dus op, op vaste momenten, is dat ook wel belangrijk dat je dat visualiseert voor hem. En dat hij ook weet dat dat, dat, dat er zit aan te komen. En dat kan er misschien ook voor zorgen dat hij minder uh, die momentjes extra gaat eisen, omdat hij weet, er komen momentjes voor mij. Soms raden we ook aan om echt zelfs met een tandloper te gaan werken, hè, die dan bijvoorbeeld een kwartiertje is, ja. uh, waarbij je ook echt weet van oké, okay, we, hebben, we hebben tijd samen, maar als het ja. gedaan is, is het ook gedaan. Opruimen. En die in de huis. Ah, dan gaat hij het moeten op. Ja, huiszoek opruimen. En toch zal het moeten. Wat een rommel eigenlijk, amai. Ja, het was echt een grote rommel. En hij wou niet opruimen, dus dan dacht ik is het genoeg. Je hebt hier gespeeld, dus je gaat wel moeten helpen. Ja, het was al twee, drie keer vandaag gebeurd. En dan, ja, ik was het beu. En ik zag aan zijn gezicht dat hij ook... Ik zal er weer tien minuten moeten op inspreken en ik had er geen zin in. Andy, ruim op alsjeblieft. Waarom niet? Ik heb het wat gehad nu. Nu ga je terug even naar de tweede kleuterklas, want ik ben het echt wel beu nu. Ik heb heel veel geduld, Andy, maar nu is het een beetje, nu is het een beetje te veel. Te veel. Ja. Ik vind het heel goed dat je hier je grens aanvoelt. Van kijk, ik heb al de hele dag mijn best gedaan, maar het zou nog eens moeten, ik kan niet meer. Ja, en dat je die grens ook naar hem communiceert. Van kijk, ik weet dat ik heel veel geduld heb, maar nu is het echt over, man. Nu is het echt genoeg. Ja? En hem dan ook inderdaad verplaatst naar iemand anders die ja. nog energie heeft om, om, om met hem om te gaan. Dus dat je ook de hulp zoekt van andere leerkrachten in, in de school en in de klas is hierin heel belangrijk. Kinderen moeten ook goed weten wat is, wat is een straf die kan volgen voor welk gedrag. En dit is heel duidelijk. Ik verwacht nu dat je opruimt, hier stopt het. En ik vind dat je dat ook naar de toekomst toe terug kan gebruiken. van Hij krijgt een kans. Hij kan tot rust komen, maar hier ja. is de harde grens ja. en hier stopt het, ja. dat mag. Oké, okay, en dan vrijdag. Ja. Uh, deze ochtend kwam Andy uh, toe en hij kwam spontaan de tekening uh, mij brengen die hij gisteren had gemaakt. Ja. En waarom dan? Omdat ja. ik je was heel boos. hè En een hele dag eigenlijk. Ik vond dat eigenlijk niet zo leuk. Maar ik vind het wel heel leuk dat je een mooie tekening uh, Ik heb dat ook eventjes besproken met hem. Van waarom geef je mij een tekening? Uh, dan zei hij voor het goed te maken. En waarom? Uh, wat heb je goed te maken? En vandaag was een goede dag. Dus uh, ja, ik ben wel tevreden. Ik ga hem straks omhoog gaan in de klas. Dat zie ik u wel heel graag hoor, Andy, maar als je zo boos bent, dan maakt het mij wel moeilijk. Dat is wel ongelooflijk knap hè, na ja. zo'n week. Die dag, die vrijdag start. En jij begint eigenlijk echt niet alleen gewoon neutraal, maar positief hè. Ja. ja. Ik probeer dan ook van, ja, een nieuwe dag, een nieuwe start, ja. Nee, dat is heel knap, want je, je stikt het ook niet onder stoelen of banken dat de voorbije dagen lastig waren. Hè? Maar je bent wel heel blij met de tekening. Hè? Maar je, met andere woorden, je krijgt wel een nieuwe kans voor mij. En kom er nog eens dichtbij. Hè? En we gaan er samen een mooie dag van maken. En hij laat jou ook toe. Hè? Hij voelt dat hij bij jou terecht kan. Hij voelt dat hij bij jou nieuwe kansen krijgt. Hij voelt dat jij hem graag ziet. Je toont het hem, je zegt het hem. En dat is inderdaad voor hem belangrijk, voor de rest van zijn leven. We zien bijvoorbeeld uit onderzoek ook dat kinderen inderdaad met een minder goede hechting, van thuis uit, dat die het vaak moeilijker hebben in de rest van hun leven, maar dat andere personen de rol van die hechtingsfiguur een stukje kunnen compenseren. En dat is wat jij hier doet. Hier compenseer je het een stukje en hier zorg je uh, dat hij toch het gevoel krijgt van ik ben goed zoals ik ben en ik, ik mag ook fouten maken, maar ik mag opnieuw beginnen. Even. Ik ben super blij dat je vandaag een goede dag hebt. Maakt mij blij. Ik hoop als we weer terugkomen over twee weken uh, dat we toch een, een aantal dingen wat anders gaan zien. Uh, ik hoop eigenlijk dat uh, Adam misschien iets zichtbaarder in de klas aanwezig zal zijn. Um, daarmee bedoel ik dat je, dat je de interactie tussen juf Jelke en Adam iets meer uh, gaat zien. Uh, dat hij misschien zelf spontaner uh, wat meer contact gaat zoeken met haar. Um, dat is alvast iets wat ik hoop te zien als we terugkomen. Ik hoop ook te zien um, dat Andy um wat minder buien stelt, hè? dat Jelke je meer preventief kan werken um, aan haar band met Andy door bijvoorbeeld die momenten van spel in te bouwen. Um, ik hoop ook dat ze aan de manier waarop ze met Andy nu al omgaat, blijft verder zitten. Hè? Dat ze blijft uh, consequent zijn, dat ze blijft uh, positief ook met Andy om te gaan, knuffels geven enzovoort, want daar is al een mooie band, ik denk dat die nog alleen maar mooier kan worden. Goedemorgen. Dank Juna. Hey, ben je genezen? Heel Ja, en nu ben je genezen. Ik ben de hele week ziek geweest. Dag Adam, goedemorgen. Uh, ik kwam deze ochtend dus naar school dat ik in mijn hoofd had van bewust ga ik met Adam nu spelen. Uh, maar ik had niet verwacht dat het eigenlijk zo vlot ging gaan. Oké, okay, kijk goed aan het bord wat er open is. Wij gaan tien minuten een klein boekje kiezen. Oh, ja, ja. Tien! Tien minuutjes. Iedereen mag no. Ik had eventjes met hem meegespeeld met de Lego. Ik keek wat Adam deed en ik imiteerde zijn gedrag. Dus eerst zonder woorden en dan kwam spontaan dat gesprek eigenlijk. Uh, op gang. Ik, ik had het aan uh, Zou het erop kunnen? Ja? Waar dan? Hier? Misschien dat ik die blokjes er wel moet Zo dan? Oh, maar nu kan hij rijden, dankjewel. Ik heb niet een film gezien hmm? over zo'n zombie's. En, maar die dat zo oh, gewoon Oh. Had je dan geen schrik? Een beetje. Ja, dat zal wel. Oh. Ik dacht dat hij wel. Zo accepteren dat ik naast hem ging zitten en meespeelde, maar dat hij dan direct uh, ging vertellen over Marokko en over zijn dromen, dan, uh, ja, dat verbaasde me eigenlijk wel dat het uh, zo snel ging. En hoe zeg je dat? Salam. Zo, salam. Het is wel geen gemakkelijke taal hoor, om te spreken. Nee, dat kan een... niet. Oh, super. Misschien is dat een teken dat hij wel. Uh, dat hij mij wel graag geeft, maar dat hij even bevestiging nodig had van... Ah, de juf is hier. Uh, ze heeft mij gezien en ja... Ze ziet dat ik er ben in de klas en dat hij nu de klik heeft gemaakt om mij spontaan dan van alles te vertellen, hoop ik. Zoe is ziek. Uh, Lucas is ook ziek. Israëlla? Waar is Israëlla? Mooi. Wij gaan eerst plassen en dan de turnzak nemen. Tijdens de turnles heb ik tegen Andy gezegd om even in de klas te blijven. Dan had ik de symbooltjes uitgelegd van uh, samenspelen en dan ook uh, het kaartje waarop dat hij de bal in handen heeft. Ik heb kaartjes. En wat zie je hierop staan? Een, een kangel. Een klein kangenhoedje met een bal. Dus dan had ik uitgelegd dat hij na de speeltijd een hoek mocht kiezen en dan tien minuten uh, ging ik dan met hem samen spelen. Afgesproken. Een harde. En hij heeft voor de luisterhoek gekozen. Daar kan je, uh, daar kan je maar met twee in zitten, dus uh, was het alleen Andy en ik. Hij zal nood gehad hebben aan een momentje met de juf waarschijnlijk. Kijk, ah, ja. uh, ondanks als hij een woede uitbarsting krijgt of iemand heeft pijn gedaan, uh, ga ik mij houden aan die afspraak. Hij heeft daar nood aan en ik vind dat ook wel, wel aangenaam. En ik ben blij dat hij daar zo van geniet. Ja. Ik vond het wel leuk dat hij dan ook. Uh, ze gaan de afspraak hier van tien minuten zijn gedaan. Ah, Oké, okay, de juf gaat weg, ook al vond hij het waarschijnlijk jammer. Maar hij was niet uh, boos of hij zeurde niet. Dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja, dan moet ik ze nog hebben. Ja, ik heb een boekje genoteerd. Oh, wow. uh, Zeg, in de boekenhoek liggen er nieuwe boekjes? En ook foto's van als we naar het bos zijn geweest. Dus je kan daar altijd... Dat... Ja, ik ben tevreden. Dus hopelijk blijft dat de komende dagen ook zo. Maar wat ik vandaag en eigenlijk op de beelden heb gezien, uh, voel ik heel veel vertrouwen in Jelke, hoe zij omgaat met relaties bij kinderen in het algemeen en ook in haar vermogen als leerkracht. Dat is een leerkracht die alle tips heeft opgezogen en onmiddellijk heeft toegepast. En dat was fantastisch om te zien. Het moet een ook raar zijn voor haar, hè? Ja, jongen. Je hem hangen. Knuffel, knuffel. Ja. Uh, ja, wat gaan wij doen? Wij gaan in de hoeken spelen. En dan ga ik met Andy gaan, gaan samen spelen. Ja. In welk hoekje wil jij spelen? Ik in de pophoek. Tien minuutjes, ik ga de zandlopper erbij zetten. En als ze om is, dan ga ik in een ander hoekje. dokie Ja. Okie. Het ook We gaan eten. Gaan we eten? Daar is wel Oei, Oh, je moet zien dat de spinnetjes hier niet aanbranden. Ah, oh, yes, En kookhex? Hebben we nog veel tijd nodig? Ja, wow, mooi. de je komt straks eens kijken naar spinnetjes ook, hè. Ja, hoe was het om mee te spelen? Ja, leuk eigenlijk. Ja. ja. Dat zag je ook echt op je gezicht. Ja, ik vond dat ook een heel mooi samenspelmoment, hè. Zo het samen lachen. Jullie, jullie waren daar ook ontspannen, fijn, verbinding aan het maken. Eentje misschien. Of nee, twee spinnen, nee, twee spinnen willen dan Nog een dessertje naar gaan zoeken. Ja, ah ja, een dessertje. Ik al een beetje een... Belangrijk inderdaad is dat het samenspel is niet alleen goed is voor het kind, maar ook voor de leerkracht. Dat is en ik denk dat juf Jelke dat heeft laten zien wat dat kan betekenen voor de kinderen. Dat zag je in de ogen van Andy, dat zag je in de ogen van Adam en dat zag je ook vandaag in haar ogen. En dat blijkt ook uit onderzoek dat dus als je gaat samen spelen dat ook de stress zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten vermindert. Ja. Doe maar, vergeet je niet uh, Andy te prijzen, want hij is klink bezig. En even flusjes bijzetten. Wabik. Wabik. Wabik. Zeg, jij bent wel heel flink aan het spelen, hoor. Nee, ze zijn al met 4. Jij kan straks. Dat is oké. Okay. Doet maar uit, hoor. Waarom ah, moet je dan zitten? anders ben ik een keertje rust? Nee. Wat zeg je? Oké, okay, nog vijf minuutjes dan, oké? Okay? En dan opruimen. En dan het opruimen. Ja. Dat was een verrassing. Ja. Het verliep vlot bij Andy, het opruimen. Dus dan heb ik hem wel extra ook uh, beloond ja. en bevestigd. Ja. En hij is eigenlijk heel vlot mee naar boven gekomen. Hij heeft heel veel aandacht gekregen van jou. Dus waarom zou wij ja, nog extra ja. negatieve aandacht moeten krijgen? Hij heeft een, een, een flinke dosis gehad. Ik heb hem nog iets helemaal gedaan. Zo zeggen we dat eigenlijk ook bij het samenspel. Jij gaat hem volgen in zijn spel ja. op gepaste momenten volgen om te sturen. Ja. Zodat hij nadien eigenlijk makkelijker jouw sturing aanvaardt. Wij gaan in de hoekjes spelen. Amir, jij bent al in de timmerhoek geweest, hè. Dan is het nu aan... Aan, aan Ik ga eens kijken. Lissandro, Ayoub is er niet, Sanne ook niet. Ah, je hebt geluk. Lissandro nee. en Andy, yeah, yeah. Uh, hou je, wacht. Hou je aan de afspraken? Voorzichtig met die zagen, met de hamers. Ja, want... uh, jullie mogen een hoekje kiezen. Ja, ik mag hier Zoals de kringheid. Kom, we gaan eens kijken naar de De hele tijd een moeilijke dag. Ja. Hij was op water en hij had zich teruggetrokken in de hoekje boven in de kring. Um, juf Jelke had dat opgemerkt, ze was naar hem toegegaan en ze had hem voorgesteld: van, Ja, weet je, kom toch eens mee naar beneden, dan kunnen we samen iets spelen. Gaan we een spel spelen? Nee, je mag kiezen wat. Bij de puzzeltafel met jou. Ja, gaan we? En ik kom. En dat was voor hem wel motivatie om toch weer te participeren en naar beneden mee te komen. Dus nu nee. zie, je dat, zie je het kind, eigenlijk, dus je Hermes eigenlijk opleveren en zie je dat hij er ook wel van geniet. Oh, oh, ik zie dat je blij bent. Um, hij is weer helemaal betrokken in de klas en dat is te danken aan uh, Jelke die zo sensitief was om op te merken dat het niet goed met hem ging en hem een alternatief voor te stellen. En neem jij nu de hamer en dan straks eens wisselen. Nee. Gaan we de zandloper van drie minuten omdraaien en dan wisselen we. Nee. Andy, je kijkt niet naar mij. Andy. Ja. Wat is er? Nee, stop even. Stop. Ja. Wat is er? Wat is er? Je hebt dat al zo supergoed gedaan hier in de timmerhoek. Wat is er nu? Ik ga dan niet op. Huh? Wat vind je niet tof? Kof, nee, dat je wilt alleen spelen, dat gaat nu niet. Het is een hoekje voor twee. Nee, ik He? wil alleen spelen. Ah, maar je kan toch hier zagen en Lissandro hier? Drie minuutjes en dan de zaak en Lissandro. Wat gaat zeg er? Het zijn niet twee zagen. Ah nee, dus drie minuutjes. Afgesproken? Ja. Afgesproken? Dan is het niet afgesproken, en dat doen we altijd. Afgesproken, Andy? Ja. Maar kijk, dan niet mijn ogen, dan die graasje niet naar mij kijkt. Afgesproken. Jokka! is, Jelke? is, Jelke? is, Jelke? is Jelke? Ja, ja, ja. is Jelke? Zo, zo. Alle, drie minuten. Aan de afspraken houden. Nee, je beetje. Hallo, ik ben hier! Ik mag het niet met de zaak Ik mag het niet met de van Andy. Uh, ik denk dat dat niet kan, Andy. Jij draait de zandloper weer om. Je houdt je niet aan de afspraken. Kom maar uit de timmerhoek. Jij kan er dan niet naar op. Ik vond dat nu niet zo fijn, Andy. Nee, niet doen. Kikertje rust? Denk, denk na voor iets dood. Andy, denk na. Ik Andy, denk na voor reeds dood. Ja, knip dan in mijn hand als je boven bent. Ga je bij kikertje rust? Nee. Wat ga je dan doen? Ah Joep, laat me nu eventjes. Laat me nu eventjes. Ik kom straks. Andy. Ik kan mijn ketting aanhouden om de ijzerperen nee, te houden. Nee, jij gaat nu je ketting uit doen. Rustig. Het is goed dat je rustig bent. Het is goed dat je rustig bent. Ga je, je met juf mee? meegaan? Ja? Nee. En dan is hij meegegaan met de zes leerkrachten. Dus uh -huh. al bij al viel de boede aanval wel mee, denk uh -huh. ik. Uh -huh. um, toch in vergelijking met de vorige keren. Um, ik kan ook niet van hem verwachten dat hij nooit meer boos gaat zijn. Ja. Want hij is nog altijd boos, maar uh -huh. hij probeert het wel te beheersen en, en dat het niet een uitspatting wordt. Uh -huh. Dat is wel een groot verschil tegenover uh -huh. twee weken geleden. Kan je het proberen te achterhalen wat de relationele behoefte van Andy op dat moment dan was geweest? Op dat moment? Hij zei wel van ik wil gewoon alleen spelen. Mm -hmm. Misschien wou hij wat meer aandacht van mij, maar alhoewel hij heeft gewoon zitten spelen dus. Nee, ja. ik denk dat het aansluit bij wat je zelf zegt, bij um, dat hij, dat hij eens eventjes alleen mm. wou zijn. En misschien moet je daar eens over nadenken. Hier in de klas, Ik heb hier achter mij staat ook het keuzebord, ja. met hoeveel ze per hoek kunnen ja, het spelen. Alleen, het is nooit alleen. Ja, het rustbankje is wel alleen, het maar, ja, maar dat, is ja. nee, dat is geen activiteit. Nee. dat is geen activiteit waar je uitdaging of prikkeling ja. kan vinden, zonder dat je ook nog eens rekening moet houden met delen met elkaar, ja. om de beurt. Ja, dat, is, dat is altijd uitdaging. Ja. Dus misschien kunnen er een een hoeken zijn, daarom niet altijd, maar eentje waar je een, uh, een getalbeeld met een één met kan één. zetten. Ja, waar dat ze dan eens alleen kunnen spelen. En wie weet is dat voor Andy wel ja. de manier om eens even... Ik ben hier aan het spelen, ik mag doorspelen en ik hoef met niemand rekening te houden. Mm -hmm. Misschien kan je dat eens uitproberen. Ja, ik ga dat eens overnemen. Hoe is het dan verder, gegaan? We hebben nu ook nog op de speelplaats in zien uh, Badmiddag. Oh, je kan bij mij toch zitten? Of wil je graag die step misschien? Ga ja. hey, je me dan eerst vertellen waarom je zo boos was in de timmer ook daarstens? Ik ga niet meer in de oh, Maar je moet daar niet altijd in, hè? Nee, maar nee, ik vond het wel goed dat je niet... Je was wel boos, maar je hebt niet met iets gegooid en dat maakt mij heel blij. Vind ik heel goed van jou. Ben ik soms ook eens boos. Hm? Ik denk dat hij misschien zelf ook niet, niet echt kon plaatsen waarom dat hij mm -hmm. ja, eventjes ja, gefrustreerd of zo was. En mm -hmm. ja, wat daar ook mooi bij was bij het gesprekje op de speelplaats, dat je dat ook erkend hebt. Hè? Van ja, ik weet wel dat je boos bent. Ik ben ook zo'n boos. Maar ja. ik ben blij dat je niet volledig ja. uh, erin doorgeslagen bent. Ja. Dus voor hem is dat ook van oké, okay, ja, ik, ik mag boos zijn. Hè, dat is ja. normaal. Maar de juf ziet het ook ja. wel dat ik mijn best heb gedaan om het niet te laten ontdaarden. Dus dat was ook wel een heel mooi moment om te zien. Ik, wil lopen aan fiets. ik zal je die step geven. Ga je mee? Kom Lara, ik zal uh, wat fietsen nemen. Um, er zullen altijd moeilijke momenten blijven in de klas. Uh, met en zonder samenspel. Maar het is belangrijk, denk ik, dat ze als team um, er voor elkaar zijn en ook voor de kinderen zijn. En dat voel je hier wel op de school dat dat zo is. Ja. Ik hoop, als ik naar de toekomst van Jelke kijk, hoop ik dat ze als ze volgend jaar met een nieuwe klasgroep kinderen start, dat ze niet alleen gaat werken met de kinderen aan een duidelijke structuur, goede afspraken maken, haar klasmanagement, maar dat ze die eerste weken om een nieuwe klasgroep te leren kennen, dat ze ook gaat denken aan de samenspelvaardigheden en dat ze zich tussen de kleuters gaat zetten en met hen gaat samenspelen om die manier een band op te bouwen met de nieuwe kinderen in haar klas. En eigenlijk zo uh, die relatie ook als doel ziet um, naast alle andere doelen die je hebt als je een nieuwe kleuterklas krijgt. Dat hoop ik te zien bij Elke. Ik denk dat ze alles in huis heeft om relaties met kinderen op te bouwen, te verbeteren en die kinderen echt een goede, verdere start te geven in het leven.